Het lukt maar niet een wijziging door te voeren in mijn eigen bijdrage bij het CAK. Wat nu? Dit is de klacht van de dag. Welkom, ik ben Mohammed Al-Hajri, klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In deze aflevering behandelen we een klacht over het doorvoeren van een wijziging bij het CAK. Een meneer belt ons op met een irritant probleem. Hij ontvangt zorg thuis vanuit de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Meneer krijgt hiervoor minder dan 20 uur per maand zorg. En hierdoor zou hij eigenlijk de lage eigen bijdrage moeten betalen. Maar het CAK rekent bij meneer de hoge eigen bijdrage ieder jaar. Hierdoor moet meneer iedere maand wel meer dan 300 euro bijbetalen. En meneer moet het zelf aangeven bij het CAK om een lagere eigen bijdrage te krijgen. Meerdere keren klaagt hij bij het CAK om de lagere eigen bijdrage te krijgen. Als antwoord krijgt hij dat ze ernaar zullen kijken. Maar na drie maanden is er nog steeds niets veranderd. Het te veel betaalde bedrag wordt later in het jaar wel teruggestort, maar meneer vindt deze situatie heel vervelend, want hij moet steeds voor een paar maanden geld voorschieten. Een van onze medewerkers belt het CAK. Onze contactpersoon zoekt uit wat er aan de hand is. Het blijkt dat iemand een fout heeft gemaakt. Hierdoor duurde het te lang voordat de eigen bijdrage werd aangepast. Meneer krijgt zijn geld terug en vanaf nu wordt de verlaging sneller doorgevoerd. Meneer is hier blij mee. Ook al kan het CAK niet veranderen dat ieder jaar de hoge eigen bijdrage wordt gerekend. Maar meneer heeft nu in ieder geval wel een direct nummer naar de klachtafdeling van het CAK mocht er in de toekomst toch nog iets misgaan. Heeft u het idee dat een overheidsorganisatie een fout heeft gemaakt? Neem dan net als deze meneer even contact op met deze organisatie. Levert dat niks op? Dan kunt u een klacht bij ze indienen. Wordt uw klacht niet opgelost of krijgt u geen reactie? Dan kunt u de Nationale Ombudsman inschakelen. Ik ben Renier van Zutphen.